De meest gave indeling die je maar kan bedenken voor je Adobe Premiere Pro. Mijn naam is Rick Altenhoff, ik heb inmiddels achter ervaring met editen en videobewerken. En ik ben inmiddels. <laughs> super beroemd. Nee jongens, dankjewel voor de 100 plus abonnees. Waardeer ik heel erg. We gaan beginnen in Adobe. Want. Daarmee werk je en zoals je ziet heb ik al een best wel een duidelijke indeling en deze gaan we gezamenlijk even maken, een nieuwe. Waar je op klikt is hier linksboven op window en dan staat daar workspaces. Zoals je ziet heb ik aardige workspaces, workspaces gemaakt en wij gaan gewoon een nieuwe maken. Het beste wat je even kan doen is even op editing klikken en dan krijg je het op deze manier te zien. En wat wij nu gaan doen, we gaan stap voor stap even een beetje dingen slepen en ik ga uitleggen waarom je waar iets neerzet. Ik zet meestal, kijk ik vaak naar rechts. Dus in rechts, dat voelt voor mij fijner om daar langer naar te kijken dan naar links. Klinkt gek, dat is gewoon persoonlijk voorkeur. Dus als jij meer vaker naar links kijkt, dan kan je beter alles wat ik rechts zet, links zetten en vice versa. Nou, waar begin ik eigenlijk altijd mee? Hier zijn eigenlijk alle pictogrammen, grotendeels. Die je nodig gaat hebben om te editen. Hieronder staat project. En je kan hier gemakkelijk heel veel dingen doorheen slepen. Ik klik gewoon op de naam project test. Ik kan ik ingedrukt houden met mijn muis. En zo je ziet kan ik dan alle kanten op. En waar ik deze vaak neerzet is aan de linkerkant. Waarom aan de linkerkant? Nogmaals ik werk vaak rechts. Dus links pak ik de dingen die ik nodig heb. En rechts doe ik het meeste van mijn werk. Dan hebben we nog source wat doet Source eigenlijk? Ik zal even een video beeld pakken. Even van mijn beeld, hoe maak je een YouTube kanaal aan? Die laat hij dan in. Hoe ik deze inladen was gewoon hier op dubbel klikken. En dan kan je hem inladen of rechtermuisknop muisknop en import doen. Dan heb ik hier een beeld. Hier kan ik op dubbel klikken. En zoals je ziet komt hij dan in Source te staan. Hier kan jij luisteren en, en kijken. Kijk van oké, okay, misschien wil ik dit stuk even kijken of ik wil alleen het beeld hier pakken of alleen de audio. Dus dit gebruik ik best vaak als ik bijvoorbeeld alleen een stukje B-rol ertussen wil gooien. Dus dit is erg handig. De volgende is effect control. Ik zou deze even erin slepen. Want hoe je dat doet is hierop te klikken. En dan maakt hij een automatische sequence maakt hij dan aan. Een sequence... Zoals hier ook staat. Dat sequence. Dat is eigenlijk het formaat van je video. En deze neemt hij dan automatisch over. Zoals je ziet is hier ook een ding bijgekomen. Maar als we hierop klikken. Zie je hier eigenlijk alle effecten staan. Position, scale, rotation. Dat soort dingetjes. Hier komen we later nog op, op terug in een andere video. Nu gaat het alleen even puur om de indeling. Dat alles bij je goed staat. Dan hebben we audio clip. Deze gebruik ik persoonlijk zelf niet. Dus hoe je dat weghaalt is. hierop te klikken. Je close panel en dan gebruik je niet meer. Metadata gebruik ik ook niet. Niet nodig voor tijdens het knippen en plakken. Behalve dat je de naam een beetje ziet hoeveel frame rate en dat soort dingen. Dus deze sluit ik ook. Dan heb je hier het programma. Het programma is eigenlijk wat je hier ge gecombineerd met je tijdlijn hebt. Deze staan voor mij al goed. Nogmaals als je meer naar links kijkt. Kan je dit gewoon ingedrukt houden en verplaatsen. Je kan het aan de zijkant, kan het in een nieuw stuk. Plaatsen. Je kan in het midden plaatsen, zodat die hier ook te, in dit uh, balkje terecht komt. Je kan er boven verplaatsen, je kan er een, een hoop mee, maar ik vind het hier zo goed staan. Dan heb je hier je, je tijdlijn, dat is ook de naam van het project, deze kun je aanpassen bijvoorbeeld hierboven. YouTube. En zoals je ziet verandert hier dit automatisch mee, nou dit is de volledige tijdlijn. Hier komen we ook op een andere video op terug, dan hebben we hier aan de rechterkant hebben we eigenlijk een soort audio balkje staan. Ik zal even een stukje audio afspelen zodat je ziet wat ik bedoel. 15. En ik zag dat dat eigenlijk best wel... Hier zie je duidelijk van, oké, okay, tot hoe hoog die komt. Waarom is dit handig? Als je tijdens het editor erachter komt, dit wordt rood, hierboven, dat hele kleine stukje. Zal ik even kijken of ik kan... Ja, sorry voor je audio vast. Oud was. Nu zie je, nu heeft het rode geraakt. Dat betekent dat hij te hard is. Te hard betekent dat hij die... Uh, dat het niet meer goed klinkt. Dus dan moet je dat even aan gaan passen. Dan kun je afspelen. Het is niet meer van deze tijd, de studio. En dan kom je niet meer bij het rooien. Dan hebben we hier nog je toolbar. Dit ga je heel erg uh, gewoon gebruiken. Dat kan je even groter maken als je dat prettiger vindt. Of kan je je bijvoorbeeld aan de bovenkant even plaatsen. Oh. De bovenkant, sorry. En dan kan je op die manier ermee werken. Ik werk er al op, jarenlang op deze manier mee. Dus dan doe ik het ook, ook op deze manier ook. Ik hou ook van om al die lijntjes een beetje recht te houden, dat het goed voelt. Deze tools, ja, dan heb je hier de select tool. Hiermee kun je een beeld selecteren. Dan heb je hier de track select forward tool. Hier kun je alles wat, aan de, wat je aanklikt en aan de rechterkant gelijk mee eh, trekken. Nu heb ik maar één beeld, maar dus maar dat je meerdere zou hebben, dan zou je... Mee kunnen selecteren. De Ripple Tool gebruik ik eerlijk gezegd niet. De Razer Tool kan je mee knippen. Dit is niet hoe wij gaan knippen, want dat is niet handig. of in ieder geval niet voor je snelheid. Maar je zou met de Race Tool in principe al kunnen knippen. Maar ik ga je in een andere video uitleggen hoe je echt goed moet knippen en hoe je dit proces zo efficiënt en snel mogelijk kan doen. Dan nou, heb je nog een Slip Tool. Dus kan je beelden aanpassen als je een stuk hebt geknipt. Dat zeg zegt van oh, ik mis een, een stukje, doe je even, oep, dat ik eigenlijk ook niet. De pen tool. Als het goed is, als ik wat verder inzoom, zie je hier een tijdlijn. En dan kun je geluid harder of zachter zetten op bepaalde stukken. Zoals je ziet, videos zijn aangepast, de dingen zijn veranderd. Dus het leek me handig om daar de audio wordt steeds harder of zachter. Daarvoor is de pen tool. De hand tool. Kun je gewoon slepen door je tijdlijn heen, makkelijk. En type tool. Dus even dat ik hier wat wil tikken. Kun je gewoon in de program tikken. zeg ik, hoi. Dat zie je nu niet. Maar dat kan ik wel even laten zien. Dan ga je hier naar de tekststipo. Dan klik je op het zwarte. Die we geselecteerd hebben. En nu is het zwart. Hoi. Wat leuk nou is, is dat je hier ziet dat hij bovenaan de tijdlijn automatisch op dat stuk terecht is gekomen. Wat ook nog handig is om te weten in deze lijn, is dat je hier, als je op de zijkant ziet, zie je zo'n rood icoontje staan. Dit betekent dat je het kan uitslepen of kleiner of groter kan maken. maar dus dat je op dit stuk hooi wilt hebben staan, dan kun je dat gewoon slepen. Je kan het ook tot hier doen. Dan hebben we nog deze kant hierboven, dat er sequence worden overschreven, dat moet je standaard aanstaan. Snap in Timeline, dat is dat er een mooi dat hij aan een lijntje, kijk zoals je hier ziet, gaat hij automatisch daar aan. Daarvoor is deze uh, Snap in Timeline. Link selection staat eigenlijk voor als je automatisch iets gelinkt hebt. Dus je kan namelijk ook beelden los van elkaar zien. En je wilt als beelden gelinkt zijn, dus audio en video wil je aan elkaar gekoppeld houden. Daar heb je deze voor nodig. Je kan nog een marker toevoegen. Kom ik later nog op terug. En timeline display settings. Dus kan je nog dingen qua dat je in misschien keyframes dingen wilt zien of niet. Ik zie hier niet te veel aan, aan zitten eerlijk gezegd. Als je audio neemt, dan dus zie je ook de audio naam hiervan staan. Ik gebruik het persoonlijk niet heel veel. Ik vind vooral de videotitel het handigst dat je deze kan koppelen hieraan. Dan hebben we het effectenlijstje. Dit zijn heel veel effecten. Deze zou ik ook even kort met je, met je doornemen. Maar mocht je hier meer uitleg over willen, geef dit even aan in de reacties. Dan ga ik hier verder op in. Waarschijnlijk kom ik wel nog in andere tijden. Als ik echt over het knippen en het plakken ga uitleggen. Dan gaat deze veel belangrijker zijn. Maar deze heb je sowieso nodig. Ik zal voor de video zelf nu even eentje toevoegen. En dat is bijvoorbeeld een transition. Dus dat er een mooie... Dat die mooi naar voren komt daarin. En meer heb je eigenlijk om te gaan editen niet nodig. Voor nu. Als ik dingen ga toevoegen naarmate de VS voordelen, zou ik dat even laten zien hoe je dat kan toevoegen. Maar voor nu, window. Hier kun je staan alle dingen die je nodig zou kunnen hebben. Maar dat hebben we niet nodig. Wat we nu even gaan doen, is we gaan naar workspace. Je hebt nu je workspace aangemaakt. En staat hier, save as new workspace. Dit noem je hoe je dit wil noemen. Ik heb mijn workspace al dus ik doe deze cancel en ga gewoon weer terug naar mijn eigen workspace. Zoals je ziet, ik heb dit even een stuk groter staan en zo. Hiermee edit ik echt elke keer mijn videos op deze manier. Alleen ik heb nog markers en captions erbij staan. Maar voor de rest, dit is eigenlijk het enige wat ik uh, vooral uh, gebruik. Ik heb hier ook de boven geen balk meer staan. Ik wil het zo clean mogelijk hebben, zodat ik zo snel en efficiënt mogelijk kan knippen en plakken. Vond je dit nou een handige video? Laat vooral even een duimpje achter omhoog. Vergeet ook niet te abonneren als je hier meer van wilt zien. Als je vragen hebt, laat het achter onderaan in de reacties. Zodat ik je verder kan helpen en hier misschien in de toekomst ook een video over kan maken. Zo goed mogelijk zou kunnen editen. Doedels!